De Piratenpartij staat voor goede en betaalbare woningen voor iedereen. Een gemeente waar wonen betaalbaar is, sociale huurwoningen en studentenwoningen voldoende beschikbaar zijn en in een gezonde mix met koopwoningen zorgen voor een gevarieerde bevolkingssamenstelling. Woningen zijn er om zelf in te wonen, niet om mee te speculeren. Er heerst een enorme woningcrisis in Nederland en Utrecht loopt daarin voorop. Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen in Utrecht en met de groei van Utrecht zal deze behoefte de komende jaren steeds groter worden. Concreet houdt de wooncrisis in dat er in Utrecht bijna geen huurwoning te vinden is voor minder dan 1000 euro per maand. Er is meer vraag dan aanbod en dat leidt tot hoge prijzen. Veel lage en middeninkomens trekken de stad uit en dat heeft onder meer maatschappelijke gevolgen. Ook de woningcoöperaties trekken aan de bel. Op een advertentie van Boerks voor een tweekamerwoning in Leidse Rijn kwamen meer dan 2500 reacties. Het is aan de politiek om ervoor te zorgen dat er meer sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden en dat huren betaalbaar blijft. Huurders... ...zijn gemiddeld 38% van hun inkomen kwijt aan wonen. Wonen is voor veel huurders, zowel in de sociale als vrije sector, te duur. De problemen op de woningmarkt komen niet uit de lucht vallen... ...maar komen door politiek beleid. Daarom moet dat politieke beleid verbeterd worden. Uiteraard moeten we de kaalslag onder sociale huurwoningen goedmaken. Het aantal woningen dat uit onze woningvoorraad is verdwenen... Om plaats te maken voor duurdere woningen is schrikbarend hoog. Maar we moeten ook goed kijken naar het huidige beleid wat betreft studentenwoningen. De gemeente Utrecht stimuleert hospita verhuur al, maar huur je een sociale woning en heb je een kamer over, dan mag je deze nu niet onderverhuren. Wij willen dat ook huurders van een sociale woning een kamer kunnen onderverhuren voor een sociale prijs met inschrijving. Om hospita verhuur aantrekkelijker te maken voor eenpersoonshuishoudens, kunnen wij als gemeente een tegemoetkoming in de stijgende lasten bieden. Wat we nu plannen zal over tien jaar gebouwd zijn. Dit probleem vraagt daarom ook voor snellere oplossingen, waarbij we de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Er zijn betere alternatieven voor de containerparken zoals die nu al worden ingezet. Wij pleiten voor het laten bouwen van prefab-energieneutrale woningen Studio's en appartementen. Ook in Polderijnenburg, want het is nooit te laat om een slechte beslissing om te draaien. Als gemeente halen we keer op keer niet het beoogde percentage sociale huur bij Nieuwbouw. En juist uitbreiding buiten de stadsrand kan dit financieel haalbaar maken. We moeten kritischer zijn op leegstand. Krakers zijn geen probleem. Krakers maken een probleem zichtbaar. Daarom willen wij. Dat woningen, kantoorpanden en bedrijfsruimte in onze gemeente niet langer dan een half jaar leeg mogen staan. Dat is eigenlijk al veel te lang, maar er moet ruimte zijn voor verbouwingen en ontwikkelingen. Staat een pand langer leeg, dan is het hoog tijd om te zorgen dat tijdelijke bewoning mogelijk wordt gemaakt. Utrecht is voor mensen, niet voor speculanten. In het kort. Meer sociale huurwoningen meer studentenwoningen, hospita-verhuur aantrekkelijker maken, hospita-verhuur mogelijk maken in sociale huurwoningen, goedkopere huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen, bij nieuwbouw een goede mix van verschillende woningen, bij nieuwbouw minimaal 40% sociale huur, gemeente zelf grond opkopen om woningen te bouwen, controle bij nieuwbouw zodat de regels worden nageleefd, zodat er niet steeds duurdere woningen komen, polderijnenburg gebruiken om nieuwe milieuvriendelijke huizen te bouwen, stoppen om grond te verkopen aan buitenlandse projectontwikkelaars, betere regels en controles op huisjesmelkers, maximum van zes maanden leegstand op alle panden.